We zijn vitiviniculteurs in biologische landbouw. Eh ben moi je m'appelle Hubert Corpet, donc je suis arboriculteur ici dans l'Oise à Saint-Tibo sur une ferme qui fait à peu près 100 hectares, dont euh, les 3 quarts sont consacrés à la culture du pommier. Meu nome é Carlos Fia Valente. Eu, euh, tenho uma exploração agrícola em Poias de Regua. Soy Manuel del Rincón. Soy ingeniero agrícola.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 Und meine Haupt äh Spezialisierung ist in Richtung Kernaleguminosen. Para combater as ervas, utilizamos apenas meios mecânicos com a no nosso caso com a motofrescadora. Porque o terreno também é bastante inclinado e só em algumas zonas é que utilizamos o trator, maioritariamente com a roçadora. Il faut tout anticiper c'est-à-dire qu'il faut, eh, bah, au nível do sol e das mauvaises herbes, euh, mais il, faut faire, euh, il faut travailler le sol, e notamment à belle saison, l'été.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 Dit is een interaction met de luchtspanning van certain maladies, de pavuur in particulier, en ook een reductie van de populatie van certain insecten die een beetje embêtant zijn voor het verger. De zonkruidbeheersing wordt heel specifiek gedaan. Allee, van, we gaan in crescendo. Hè? Het meest simpele is gewoon dat je het uittrekt met je handen.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 en dus moet je in de niet te Hoe we het nu doen, het begint eigenlijk al bij het ploegen. Bij het ploegen moet, zijn we heel zeker dat alles ook goed ondergeploegd zit, dat het allemaal weg zit. En uh, zodra dat je dan op, in het voorjaar en op het land kan, dan beginnen we het, onkruid al, het land al wat vlak te maken, dat het onkruid kan beginnen groeien. En zodra we net voor het saaien, doen we het nog een keer. Dat eigenlijk alle, alle onkruiden die dan gekiemd zijn, nog een keer dood zijn. En dan, dan gaan we eigenlijk saaien. Uh, ja, dat is wel heel technisch natuurlijk. Maar als, uh, als, uh, als dan het dan gezaaid is, na twee of drie weken, afhankelijk van welk gewas.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 Los tratamientos fitosanitariën die we in in ons viñedo, doen met een pulverizador, met hetgeen en andere producten in polvo, bentonitas, etc. En dan hebben we een máquina, atomizador, om de producten in liquide te gebruiken, met azufres, líquidos, canela, en fin, eh, valeriana, en we gebruiken. necesidades. Als je wilt te baas kunnen, moet je daarin investeren. Enerzijds tijd.